Kijk eens, kijk eens. Kom eens, kom eens, kom eens. Hé, hey, jij nee, een mini. Maxie Mini mee. Kijk eens, kom eens. Ja, ik kan niet heel veel slot Ik ga hem gooien goed. Ja, Achter je! Kijk maar achter! Nee. Zo meteen ben je hem kwijt, ja, nu ben je hem kwijt, gast is ook gezond.